In deze video zie je hoe je een bestand kunt toevoegen aan een opdracht in Teams. Dat kan ook een videobestand zijn. In de opdrachten klik je op View Assignment. Bij deze opdracht moet je een vlog maken. Klik op Werk toevoegen. Zoek het bestand. Op je OneDrive of uploaden van dit apparaat. Blader naar dat bestand. Klik openen. Het bestand wordt bijgevoegd. Klik op gereed. Je ziet nu hier het bestand. Klik bovenaan op inleveren. En de docent heeft jouw bestand ontvangen.